Vlaanderen, een lap grond van nog geen 14.000 vierkante kilometer waar we met z'n 6,5 miljoen leven. Ik wil weten wat er zich hier voor ons door de eeuwen heen heeft afgespeeld. Wie waren de mensen die er voor ons rondliepen en hoe zag hun leven eruit? Wat waren onze hoogtepunten? Ambiodics hadden wezen dat de Romeinen te verslagen waren. En wat onze dieptepunt? <tiedacht> Buiten de stadsmuren liggen 11.000 mensen in een massagraaf. Het is een verhaal van gewone mensen en illustere figuren die onze geschiedenis ingrijpend bepaald In de 19e eeuw, als vrouwen politiek actief zijn, was heel uitzonderlijk. Het wordt een ontdekkingstocht als geen ander. Op zoek naar de puzzelstukjes van ons verre verleden. Dit ...is het verhaal van Vlaanderen. Stream het verhaal van Vlaanderen op NPO+.